Dus ik vroeg jou of je bang was om een beetje gek te doen. En toen zei je heel duidelijk nee. Want gek doen kan heel tof zijn. En dan ga jij rare woorden verzinnen. Ja. Zoals? Noem eens een woord. Uh... Even omdraaien, dan kan ik hem horen. Geen idee. Als we nou geen idee maken tot een gek woord, wat zou het zijn dan? Hmm. Nege idee? Nee. Of geen 9. Neeg... Ja, D. De... Ja. Ja, is dat hem? 9. Nee, ga maar naar je, naar je mama en papa. En dan uh, vraag jij of ze weten welk woord het is. En als we andere mensen een beetje gek doen, wat vind je daarvan? Iets raar. wat. Dat vind je wel raar. Ja. En waarom is het niet raar als jij gekke dingen doet? Geen idee. Nou. Oké, okay. nou, nu je, je, je ogen dicht. Heb je iemand voor je die gek is? Ja. En waarom vind je dat storend of vervelend? Uh, ik vind het niet storend, maar, want ik vind het juist grappig. Oh, je vindt het wel grappig? Ja. Dus, als ik jou weer vraag, vind je het of, wat vind je ervan als mensen gek doen? Leuk. Dat vind je leuk, hè? Ja. Of tenminste, het meeste bij haar. Ah, kijk. Is dat een van je beste vriendinnetjes? Ja. ja. Daar word je ook gelukkig van, volgens mij, hè? beste vriendinnetjes. Ja.